Ik ben nog steeds in de, in de Marken, we zijn nu aangekomen bij LNV 430. Hier hebben we drie appartementen die individueel verhuurd kunnen worden of uh, gezamenlijk als één huis. Um, soms heb je van die plekken waarvan jij weet dat het geweldig is, maar dat je het, nie, dat je het in foto's niet kunt uitleggen. En wat zo zonde is, want dit is zo'n aardige eigenaar, je gunt hem zo dat het huis helemaal vol zit en het zit nooit helemaal vol. En dat is jammer, we hebben hier echt drie leuke appartementen. En het ligt ook weer midden in de natuur. Het is hartstikke rustig hier zo. Maar wel op drie kilometer van het dorpje, waar een leuk barretje is. Ik ga hier zo zitten met mijn gezin. En dan zijn wij ook geen normale mensen. Maar uh, ja, ik zou het adviseren. Het is uh, goedkoop wil ik niet zeggen. Maar zeer zeker het waard. Vanaf 700 euro zit je hier een week. Dus is echt heel leuk. En we hebben hier ook nog een eigen privé-ezel. Even kennis mee laten maken. Hé hey vriend, hoe is het jongen? Ja? Ik ga wat leuke films maken. en proberen te laten zien hoe leuk het hier is. En uh, dan hoop ik dat hier meer boekingen komen.